Ik ben hier met Tom Oosterwijk. Tom, welkom. We kennen elkaar al uh, vrij lang. Uh, je kwam van de week naar me toe en zei Dennis, ik heb knopen in mijn buik. Ja. Je weet, uh, ik werk sinds tien uh, jaar in de wereld van uh, PKI en PKI-overheid met PKI-partners. Uh, sinds een paar jaar met Factor 50 Informatieveiligheid. En uh, eigenlijk op basis van gesprekken die ik heb gehad uh, met allerlei soorten van mensen die ik tegenkwam, uh, heb ik besloten om sinds 31 december... Een cursus ethical hacking te gaan volgen. En uh, elke dag dat ik hem, uh, dat ik hem doe, uh, val ik van de ene verbazing in de andere, maar tegelijkertijd ja, neemt de hoeveelheid knopen in de buik ook toe en ja, ik ben er gewoon heel erg van geschrokken. En, en waar ben je exact van geschrokken? Want, uh... um, nou ja, uh, kijk, ik ben 49, ik heb geen uh, IT-achtergrond in de zin van dat ik uh, code kan kloppen of iets dergelijks. Um, maar ik ben me dat nu wel machtig aan het maken. En ik ben nu gewoon in staat om met mijn beperkte kennis, uh, door middel van coderegels, een HTTPS verbinding te kunnen splitsen. En gewoon netjes al het verkeer mee te kunnen gaan lezen. Maar tegelijkertijd begrijp ik nu ook de techniek en de toegankelijkheid van, uh, van malware en dan van ransomware en alle varianten die daarop mogelijk zijn. En ik zie dus gewoon van hoe, hoe, hoe makkelijk het is en hoe goedkoop het is en uh, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel moeite kost om er heel veel schade aan te kunnen richten. Dus voor jou uh, uh, de, de boodschap is ook van, goh het is allemaal nog erger dan ik dacht want ik weet dat jij juist wel weet waar je over praat maar omdat je er nou met je eigen ogen naar hebt gekeken denk je, goh uh, het is uh, op veel grotere schaal, veel makkelijker om zaken te compromitteren dan, uh, dan je dacht. Zeker, ja dat is echt uh, dat onderschatten we met z'n allen, of wij niet met z'n allen als ik met jou zo spreek maar maatschappelijk is het vijf voor twaalf. En ik denk ook echt dat er een aantal stappen gezet moeten gaan worden. En welke stappen zouden dat volgens jou moeten zijn, Tom? Even heel concreet zijn dat er drie. Het eerste is kennis delen, zoals wij dat hier nu met z'n allen doen. Het tweede is de taak voor de overheid. Daar moet iets gaan gebeuren. Dan heb ik het niet over mooie woorden, maar ik denk dat het gewoon tijd is dat... Uh, er afgedwongen gaat worden dat de overheid, en dan heb ik het niet over de Nederlandse overheid, want wij zijn als Nederland gewoon veel te klein. Uh, de Europese overheid, dat we moeten gaan afdwingen dat security by design, en security by default, in alle apparaten wordt geprompt. En uh, die we kopen, in bedrijfsleven, maar ook thuis. Verplichte kost, anders is het niet, wat dat betreft niet te redden. En als laatste, um, uh, onderwijs, educatie. En dan heb ik het, niet, over het onderwijs, niet alleen over het onderwijs van onze kinderen, want die hebben daar toch een heel andere mening op. Maar ook met name als het gaat om de volwassenen, dus om het bedrijfsleven, het managementteam. Het is tijd voor een breed maatschappelijk awareness, want anders zijn we gewoon te laat. Ton Oosterwijk, dankjewel dat je hier was. Ik hoop je volgende keer weer te zien. Ja, met alle plezier.